De eerste fase is een, um, dat heet een sensatiefase. En dat is fantastisch. Het begint dus met een lichamelijke sensatie. Dat je denkt, er is iets met dit idee, er is iets met dit Ik, ik, ik wil hier iets mee, ik weet nog niet wat. Het kan ook zijn, ik wil met hem weer eens wat maken. Ja. Ik weet niet waarom, maar zoiets. Dus dat is een sensatiefase. Vervolgens komt er een... Uh, realisatiefase. Je denkt, nou oké, okay, volgens mij wil ik zoiets gaan maken. Het moet die kant op, weet nog niet wat. Okay. Dan ga je een voorbereidingsfase doen. Gewoon feiten, wat, wat hebben we daarvoor nodig? Ja, dan moet die en die mensen hebben of we hebben dat geld nodig of hebben we, weet ik van wat. of moeten een kamer hebben, een plek hebben waar we kunnen, weet ik van wat. Dat, dat. Daar zit ook een soort, dat heet een saturatiefase, dat is de vierde, dat is een soort voorbereidingsfase maar inhoudelijk, misschien moet ik eens even gaan onderzoeken of, daar al, of dat al gemaakt is. Bestaat dat al? Of is dat, Ik moet eens even kijken of uh, het überhaupt nog wel mogelijk is dit jaar. Dus je gaat, of je gaat dus op het thema, uh, uh, moet ik het zeggen, wat onderzoek doen. Dus dat is ook een voorbereiding. Je hebt een echte feitelijke voorbereiding. Nou, Oké, okay. dan heb je vier, dat zijn eigenlijk vier voorbereidende fasen. Dan uh, heb je een uh, even kijken, preparatiefase, ja, dan komt er een, dan ga je aan het werk, maar dan komt er een, altijd een, een soort van frustratiefase. Uh, meestal zeggen mensen, ja, die frustratiefase, uh, die die komt overal wel in alle fases maar zeg nou dat die daar komt want dat is meestal na de eerste voorbereiding je bent altijd je, je weet dat je dat wil maken je hebt de eerste voorbereiding je hebt erin verdiept oké okay, dan gaan we bij elkaar zitten we gaan aan het werk oké okay, en dan komt er een moment dat er altijd een frustratie is dat is, duurt te lang of het is niet leuk of een allemaal duidelijke re, duizend redenen nou dan komt er dan komt de incubatiefase en na de incubatiefase uh, is het een soort illuminatiefase. Het is heel grappig, de beste ideeën komen na de incubatie. Ja, het idee. Ja. En dat is, uh, dat is maar een hele korte fase hoor. Okay. Is een hele... En vervolgens ga je dat Wat idee. Wat gebeurt daar dan? Wat ja, dat, dat is vrij onduidelijk. Er okay. is veel onderzoek naar gedaan, maar we weten het niet. Het is het Eureka-moment. Okay. Ik heb ja. eens. Uh, nou, hersenonderzoek geeft aan dat op dat moment in ieder geval beide hersenhelften aan het werk zijn. Maar meer kunnen we er nog niet over zeggen. Dat, daarna ga je dat idee uitwerken. Nee, je gaat het eerst beoordelen. Dus er komt een fase waarop je ergens in jezelf zegt, is dat idee interessant genoeg? Of je gaat het beoordelen. En vervolgens ga je het uitwerken. Dus je hebt de evaluatiefase en de, uh, de verifia, verificatiefase. Is ook, uh, uitwerken kan ook zijn uittesten uh, op allerlei niveaus. Hè. Uittesten doordat je het aan mij vertelt, maar ook uittesten doordat gemaakt wordt, een prototype gemaakt wordt en, en op een doelgroep wordt uitgetest. Dus dat zijn hele, ja. hele lagen van uittesten. Ja. En um, ja, en dan heb ik nog toegevoegd met een aantal mensen... de helemaal aan het einde acceleratiefase. En dat is een hele belangrijke ook. Dat is dat je aan het einde van je creatieve proces... er altijd een versnelling zit. En dat, nou, bijvoorbeeld, je hebt een deadline ja. en je hebt nog een dag... Ja. en opeens ga je heel anders werken. Ja. Want je gaat, je denkt, ja, het moet nu gebeuren. Dus dat betekent beslissingen waar je normaal weken over doet, gebeuren in een in, in, in, in, in no time.